Hoi, ik ben Bastian. En ik ben Rens. En welkom in, in ons drugslab. Ja, vijf. Ik ben er helemaal rustig van. Eigenlijk is leven saai hè, qua zicht. En in dit lab proberen wij drugs uit om te kijken wat het met je doet, zodat jij het niet hoeft te doen. Ja, en ben je nou benieuwd naar een bepaald soort drug, bijvoorbeeld DMT? Laat het dan even weten en misschien gaan wij dat dan voor je uitproberen. Wie weet. En Sascha, jou, ja. En Pedro Cortez. <laughs> en Robin. Deden dat ook en die zijn allemaal heel erg benieuwd naar canna. Canna is een vetplantje dat van oorsprong alleen in Zuid-Afrika voorkomt. Het wordt al eeuwen gebruikt om de gemoedstoestanden te verbeteren en de angstgevoelens te verminderen. Nou, het is een soort bruinachtige poeder en je kan het roken oraal innemen of als wij gaan doen, snuiven. De werkzame stof in canna is mesembrine. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de heropname van serotonine wordt verminderd, wordt geremd. En daardoor voel je je dus ook wat euforischer, omdat je dus meer prikkels van je serotonine krijgt. Ja, dat klopt. Maar waar een hoge dosering werkt, kalmerend, En daardoor lijkt het een beetje op kraton, wat ik al een keer heb gedaan. Dus het lijkt me leuk om dit te proberen om de ja, verschillen en effecten te vergelijken. Nou, weet je, dan ga jij het gewoon doen. Ja. Maar dan gaan we vandaag wel alleen voor de lage dosering, dus voor het stimulerende gedeelte. Mm -hmm. Omdat bijnemen echt wordt afgeraden. Ja, zoals dus je dat oké okay vindt, dan uh, ben jij de beurt. Is goed. Kanna werd gebruikt door de jagers en verzamelaars die in het gebied leefden wat nu Zuid-Afrika is. Ja, en de krijgers die van het slagveld kwamen, namen Kanna... zodat ze hun angst en depressies ja, konden onderdrukken. Ja, als ze een gewelddadig conflict hadden gehad. Mm -hmm. Kanna is ook niet verboden, dus je kunt het gewoon halen. En in Nederland haal je het bij de smartshop. Traditioneel werden de gedroogde planten gekoud en werden de sappen doorgeslikt. Maar de die-hard-manier en gelijk de meest efficiënte manier om kannen te nemen is door te snuiven. Dus dat ga je ook doen. Het heeft ook wel een nadeel, want als je het vaak doet kun je neusbloedingen krijgen, verstopping of jeuk. Een milde dosering is 25 tot 50 milligram, een medium dosering 50 tot 100 milligram en een sterke dosering 100 tot 250 milligram. Ja. En wij gaan voor 75 milligram voor jou. Mm -hmm. Nou hebben wij een vrij sterk extract, dus daarin zitten ook nog weer verschillen. En als je het op andere manieren inneemt, zijn de doseringen weer heel anders. Dus kijk dan even in de beschrijving, daar zie je helemaal hoe en wat. Nou, je band zit om. Yes. Ik ga het afwegen voor je. Ja. Perfect. Zo, dan ga ik hier even een mooi lijntje van maken. Er zitten eigenlijk geen hele grote risico's aan canna, maar als je maoremmers slikt, dus antidepressiva, en je gaat combineren, dan kun je het serotoninesyndroom syndroom krijgen. En dat is eigenlijk een overdosis aan serotonine, en dat kan zelfs fataal zijn. Dus doe dat niet. Zo. Ben je ready? Ja. Maak je snuifbuisje altijd schoon, want er kunnen namelijk restjes zitten van andere drugs, en je kan de ontstekingen door oplopen. Mag ik? Ja. Echt een stofzuiger gaat hier, hoor. Ik denk dat ik thee aan het opsnuiven, ben. Daar ja, ruikt het naar. Nou. Ja? Ja. Oeh. Doet het ook pijn? Oeh. Nou, weet je wel. Het ligt er natuurlijk aan hoe je het neemt, maar bij snuiven kun je al effect voelen na een paar minuten. Dus het kan heel snel gaan. Wachten. Ja, ik voel me wel heel onrustig. Ik heb weer een zweetan en ik heb een beetje zo'n blij gevoel. Dat wel. Je zit ook echt heel erg met je benen te bewegen. Ja. Je bent heel rustig. Ja. ja, dat is wel raar, want je lichaam is een soort van on uh, heel onrustig, maar je hoofd is nog wel normaal. Dus het klopt uh, niet heel erg. Het wordt ook wel eens gebruikt als kalmeringsmiddel, maar ik heb niet het idee dat je nu heel kalm bent. Nee. Kanna vermindert ook angsten en stress. Ik weet niet of je daar überhaupt een beetje last van had, maar merk je daar iets, uh, iets in? Ja, ik ben niet bang voor iets nu. Je hebt geen angst en ook geen stress eigenlijk, maar waar zou ik nu stress voor moeten hebben? Ja, je zit ook helemaal te, te glimlachen en te smilen. <laughs> Van Kanna kan. het kan ook zijn dat je huid wat gevoeliger wordt en dat aanrakingen wat lekkerder aanvoelen. Daarom pak ik heel even dit ding erbij. Zet je pet maar af. Dat is wel lekker. Ja, vind je het fijn? Ik ben er helemaal rustig van. Je bent wel intens aan het genieten, hè? Ja. Want heel vaak als ik dit bij jou doe, zeg je, nou nu is het wel, wel weer klaar. Maar? maar nu zijn we al een half uur bezig. Dat <laughs> kunnen jullie niet zien. Maar, uh, <laughs> nee, maar dat is niet waar. Maar we zijn wel, je vindt het wel echt heel lekker. Ja. Maar het is meer dat ik het zo hier zo helemaal zo voel. In mijn nek. Oh, dat was echt heel lekker. Ja, je was je helemaal aan het helemaal... genieten, hè? Ja. En kun je je ook voorstellen dat het seksueel stimulerend is? Dat als je nu met een, met een meisje zou zijn, dat het dan extra fijn is? Ja, als het bepaalde delen aanraakt, wel, denk ik. Ja, Ik ga je niet aanraken hoor. Nee, hoeft ook niet hoor. Kanna wordt ook heel vaak gebruikt in natuurlijke sferen, omdat je echt liefde voor de natuur kan krijgen. Voel jij je al een beetje één met de natuur? Ik heb wel zin in een beetje natuur, ja. Ja? ja. Tadaa! Wow. Niet in die jungle. Zie jij hem? Ja, man. <laughs> oh, wat een mooie grote! <laughs> wow, hij komt hierheen. Oh, er is nog iets. Wow, wat is dat? Lo U tof, hola, yo, hola. Ik merk nu wel na dit dat het meer. Ik voel me meer vrediger ofzo. Ja? Ja, ik, ja, ik was helemaal één met de natuur en met de muziek. En, ja, ja, het was wel heel prettig. Het was net alsof ik bij die mensen was. <lacht> <lacht> nee, ik voelde me helemaal uh, thuis. Ik heb hier een spacebril. Ik ga heel even laten zien hoe dat eruit ziet als je er doorheen <lacht> kijkt. Zet jij hem eens op? Misschien versterkt het nog wat dingen. Komt ook wel heel dichtbij hoor. Ja, sorry, dan komt dat zo specie dus. Zie ik er nu uit als een of andere foute rapper met mijn pet op en die bril? Ja, <laughs> uit de ethisch of zo, ja. met een bril. En zet hem nu eens af. Ziet het er nog steeds anders uit? Of? Nee, gewoon weer saaie leven. <laughs> ja, kanna nou ja, dat heeft ook eigenlijk geen invloed op je zicht. Dus dat kunnen we hier ook wel mee concluderen. Als je me op hebt dan ben je aan het spacen. maar ja. dat komt gewoon door de bril en niet door de kanna. Eigenlijk is het leven saai, hè? Qua zicht. Qua visueel. Saai? Visueel. Nou, het leven zelf is leuk, maar visueel is het leven wel, wel saai, toch? Met zo'n bril. Als alles nou door zo'n bril was. Ja, dan kon je toch niet meer in de auto rijden? Ja, nou, nou dan, dan, ja, maar daar hadden ze wel weer een oplossing voor. Denk je dat dit een alternatief kan zijn voor harddrugs, zoals bijvoorbeeld ecstasy? Nee, denk het niet. Want weet je wat, het is, het is wel heel leuk. Ik voel me euforisch, maar ik ben er nog wel bij, bij. Maar ik denk dat dit echt echt een mini-deel is van wat je voelt als je XC hebt gedaan. Met dat blijje wel, maar dat blije is niet zo sterk als bij de XC. En dat, het is een soort, je kan het wel vergelijken, maar dan echt heel minimaal. Maar als je niet aan de harddruk wil, is dit dan een leuke toevoeging? Ja, maar het duurt niet lang. Nee. Het duurt nog maar een uurtje of zo dat je op je piek zit. En bij XC dat duurt gewoon echt vet lang. Ja. En dit niet. Dus dan kan je wel wat erbij nemen, maar dat mag niet. Dus... Waarom zou je dan een feestje doen? Of je wil loskomen en je hebt daar misschien wat moeite mee. Ja, zou het dan... En dan... En daarna dan ben je eerst heel blij en dan denkt iedereen, oh, wat is dit een leuke pik. En dan daarna dan denkt iedereen, nou... Oh, weet niet wat hij gedaan heeft. Ja, okay, misschien <laughs> dat je dan voor jezelf wat losser bent en dat je dan al makkelijker contact hebt ja, gelegd. Ja, maar je moet nooit drugs gebruiken om losser te worden. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Je bent leuk zoals je bent. En zo is het. Toch? Ik merk wel dat je nu heel erg begint te filosoferen en je praat wel makkelijk ja. en je gaat echt nadenken over dingen. Ja, het komt opeens door in mijn hoofd. En dan denk ik van, hé, hey, dat is weer zo en dat is weer zo. Zo zag net met die bril en dan denk ik van oh, dat is eigenlijk best wel leuk. En dan zet ik hem af en denk ik, oh, dat is eigenlijk best wel saai. En dan denk ik wel van hé, hey, waarom kan je niet heel het leven gewoon door zo'n bril kijken? Ja, dat zijn op zich wel gedachten die misschien eerder niet in je op zouden komen. Nee, ik sta er zo een beetje versteld van. Ja. Nou lijkt dit natuurlijk allemaal hartstikke leuk, dat kan ha. Mm. Maar toch kun je bijwerkingen krijgen, zoals misselijkheid. Je kunt lichte hoofdpijn krijgen. En soms na de piek, en die duurt vaak een uur, dan raak je een beetje uit de space en dan kun je ook geïrriteerd raken. Dus er zitten wel nare bijwerkingen aan. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ik ga slapen en hoe ik me morgen voel. Ja, ik ook. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ja. Nou ja, je gaat een day video maken, dus blijf ja. zeker kijken, want dan zie je hoe hij zich morgen voelt. Mm -hmm. Dit was de aflevering van Drugslap voor deze week. Ben je benieuwd naar druk, laat het ook even weten in de comments, maar dan kun je alles neerzetten. Hè. Lucht je hart, zet het er neer en abonneer. Tot volgende week. Hey, hey daar ben ik weer. Nou, het is een dag uh, na de canna. en ik vond me eigenlijk wel prima, geen bijwerkingen, niks. goed geslapen, uh, ja, duurde ook maar een uurtje natuurlijk. Na een uurtje voelde ik me weer prima, alleen een beetje uh, ja, moe, maar dat komt omdat ik gewoon zo hyper was. Dat al mijn energie gewoon eruit was. Ik voel me goed en dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei.